Dit is Brussel, en dit, en ook dit, een stad met veel gezichten, fraaie, frivolen, gefronste gezichten die uit kleine flatjes sturen of in dure vitrines gluren. Voor wie verre dromen heeft of geluk vlakbij is, elk in hun straat, in hun wijk, Lotte kent de gezichten. Ze zitten bij haar op school. Ik vind dat de, de sfeer van de school heel erg ja, wel afhankelijk is van de buurt waarin dat we zitten. Wij zijn hier op een heel specifieke plaats in Brussel. De voorkant is de Moutstraat en is parallel aan de Dansaarstraat. Een wijk die de laatste jaren enorm opgekomen is. De achterkant van de school is een heel ander verhaal. Hè. De Kogelstraat grenst eigenlijk aan um, ja, de vijf bloks, Les Cinq Dat is echt een sociale wijk. Hè. Vijf zeer lelijke, oude, um, afgeleefde bloks. En in dat centrum van die twee, dat is de kleurdoos. En dus ik heb kinderen die van de ene kant komen, en kinderen die van de andere kant komen en die hier samen school lopen. Tana is een van die kinderen. Ze loopt hier al tien jaar school. Het is haar tweede thuis intussen. Ik ben in Piotens vanaf mijn peuterklas. Ik ben daar niet geboren, maar ik ben daar groter geworden. Hallo, juffrouw. Gaat het? Gaat het? Beter. Ja. Juffrouw, ja, we gaan in zomervakantie. Dat betekent zon, uh, zee, en allemaal familie en zo. Nee, geen korthos. Nee, Yvra, nee. nee. Ik kan echt alle meesters en jufvrouw... Ik praat met Jean, ik lach met Jean. Ik kan ook alle kinderen daar. Zo de derde leraar spelen ik ook met Jean Ik, ik dacht echt met iedereen. Nog een maand is hier kind aan huis. Dan wacht de grote school. Tenminste, als alles goed gaat. Goed, je gaat zitten. Je mag je spellingboek E op de bank nemen. Het is herhalingsles, alle werkwoorden, we hebben alles al afzonderlijk een keer gezien. Nu is het alles door elkaar. Meester Kevin is er nog niet helemaal gerust op. Er moet geoefend worden. De OVSG-toetsen komen eraan. Zo weten ze alle je vanaf eerste tot zesde leerjaar. En daar kan je zien als je naar AISO of naar bezoek kan. Dus het is echt stress, maar ik hoop dat het goed gaat. Hoe weet je nu of het een T of een D is? Want sommigen hebben het daar moeilijk mee. Als de K nu niet in het ex-kopschip zou zitten, dan is het met een, met een D, inderdaad. Ja, ik ben uh, makkelijk in... afgeleid. Dat is, echt, dat is mijn probleem. Ik praat heel veel met mensen. Of ik ben gewoon maar zo in klas en ik kijk iets anders. Ik kijk een beetje overal in de klas, maar ik luister niet. Zou je niet verder doen? Uh. Volgende week, dinsdag, beginnen we met de OVSG-toetsen. Voila. Werken, werken, om een goede OVSG-toets te hebben. Hmm. Voor mij is het een droom om naar IJsland te gaan. Dat is echt mijn beste avenue. Haar droom? Haar toekomst? Van die laatste weken school hangt nog heel wat af. Maar s'avonds betekent school de boksklop. En niet alleen voor samen. Het zijn kinderen die we altijd dingen horen. De kinderen van Bruxelles, dat is het bordel. We proberen de confiënt aan hen, die hun confiënt aan hen. En dat is een werk dat niet z'n stopt. De volgende te motiveren, de continuer à proberen, de continuer te dialogeren. Hallo, Andy. Hallo. Gaat Goed. <lacht> Terwijl de dochter bokst, bekoordt de mama zich om andere kinderen van de school. We hebben het <racht> gelegd om onze kinderen in een irlandofoon school te c'est peut-être la meilleure chose à faire. Mais avec les années, on s'est rendu compte de la difficulté. Donc ça veut dire qu'on ne pouvait pas aider nos enfants. À partir d'une certaine année, on ne savait plus aider nos enfants. Et c'est comme ça que cette idée nous est venue. Pourquoi pas, pourquoi pas faire nous-mêmes une école de devoirs À 3h30, on récupère les enfants. Hop. On est juste ici derrière, dans la petite plaine. On leur propose un petit goûter. Ils se dégourdissent, hein. ils aiment bien joué, cours et tout. Allez, allez, allez, un peu de sérieux. Et à 16h, ils se mettent en rang et on se dirige vers l'école des devoirs. Il y avait une très grande demande. Tiens, tiens, tiens Beaucoup de parents ne s'en sortaient pas, n'arrivaient pas à aider leur leurs enfants. C'était vraiment une priorité pour nous. Oui, ça les membres de l'espoir. Een groepje ouders dat actief is, op en rond de school. Aisha is er de trekker van. Het is niet we die de kinderen. We hebben de kinderen van Nederland die onze kinderen. Je hebt vijf en je wordt gesplitst van in drie. En wat blijft hij dan? Ja, eerst ja, een warme koude. Voor mij gaat het zwart. Voor mij, een parent... Het is important belangrijk om te ce qui wat er gebeurt l'école. go! Als een toegewijde ouder, zo waakt ook Mohamed over zijn pupillen. Het is voor jou om te het is voor jou. Hij wil wat er gebeuren. Het is met de discipline. die heeft het ça Ik zeg het altijd altijd. a perdu? hoeveel keer heeft hij het verloren, hoeveel keer? En een dag komt hij erbij, want hij is erbij. Als je je Droog op shadowbox, go! Uh, ja, in derde, als je blijft zitten, was. Ik ga de waarheid zeggen, dat was echt een dure moment voor mij. Ik dacht dat ik dom was. Ik zei aan iedereen dat ik dom was, dat ik mocht niet naar, uh, ja, naar vierde gaan. Maar nu weet je dat als je wil, kan je. Op box heb je dat geleerd en uh, ik leer ook tijdens combat gaan. Box brengt me van alles. Het is niet gewoon maar om te weten. Nee. Dus als ik op de ring ben, ik voel me vrij. weekend hebben wij de voetbalacademie voor kinderen, hebben wij uh, Tibetaanse lessen, Vietnamese lessen, Rwandese lessen. De Arabische school uh, is ook hier. Ibo de buitenling, die voorziet de voor- en na-schoolsopvang. Circus zonder handen komt hier ook, zeer regelmatig. De jiu-jitsu club en noem maar op. Heel praktisch wil dat eigenlijk zeggen dat deze site zeven dagen op zeven open is. Alle weken van het jaar, wij sluiten nooit. En dus start Lotte de week met een rondje door de school. Serge, alles oké? Okay? Ja? De meest frustrerende maandagen zijn de maandagen als ik toekom en al berichten krijg van collega's van ze zijn in mijn klas geweest of uh, de turnzaal ligt er uh, vuil bij. Of, uh, want dan is altijd de vraag wie was het? Booraan. Uh, vrijdag heeft uh, de BBA de speelplaats nog helemaal gepoetst. Ja. Was die nu weer oké? Okay? Ik ga ze even okay. kijken. Ja? Ja. Ja. Daar steek je heel veel tijd en energie in en eigenlijk gaat het daar niet om. Dus ik probeer de mensen die bij ons um, in het weekend zijn heel duidelijk te maken dat er eens iets kapot gaat, dat kan gebeuren. Maar laat het mij gewoon weten, dan kunnen we daar een oplossing voor vinden. En de toilettenboran, waren die oké? Okay? Het wordt heel erg onderschat dat een brede school ook heel hard werken is om met al die verschillende partners in contact te blijven. Telkens nagaan wat is er interessant voor de kinderen, wat haal ik er als school uit, maar wat breng ik ook de, de gemeenschap weer bij. Ik zou willen zeggen, het is een gegeven, wij zijn een brede school, maar dat is het eigenlijk nooit, nee. Koffie. Veel van dat werk wordt verzet bij Koffie en door Loren. Ik ben Lore en ik ben de, de brede schoolcoördinator. Oh, Dit is het telefoonnummer. Goeiemorgen. Van de buitenschoolsactiviteiten? Van de speelpleinen ja, hebben wij. Zijn jullie al op de hoogte van de speelpleinen? Ah, super, super. Ah, maar jij mag ook komen spelen, hè? Lore is voor mij een, een, een lijm, een cement, een, een kritische persoon die mij vaak doet nadenken over um, Zouden we dit nog kunnen doen, of wat denk je daarvan? De brede schoolkleur dus zoals die nu is, was er niet geweest zonder Loren. Chaque vendredi le matin, il y a du café pour les parents, gratuit, pour faire une petite conversation, pour parler un peu. Op zo'n koffiemoment ga ik proberen bruggen te slaan. Ja, ik probeer te zien, van, okay, die ouders is daar alleen te babbelen, die twee zijn eigenlijk met elkaar aan het babbelen, aan, maar onze brugfiguur is hier ook aanwezig. Als jij vragen hebt, of als je hoort van andere ouders, die met vragen zitten, n'importe nee, nee, okay. quoi, alle vragen, financiële vragen, opvoedingsvragen, relationele, huisvesting, okay. vertalenvragen, dan hebben wij een sociaal assistent hier op school. En daarmee kan je een afspraak nemen. Zij zit daar nu. Dat is... Marjolein, buif dus dat zijn altijd zo pionnen die ik dan probeer uh, samen te voegen. Omdat ik vermoed dat die iets voor elkaar kunnen betekenen. Kindergeld is daar ook een deel van. En dan heb je nog ja, een uh, kleutertoeslag. een je, je een kleutertoeslag? Heb je dat? Ja, ik zie dat een beetje als een, als, een, als een pad dat gevolgd kan worden. En als een kind dan binnenkomt op dat pad en die, die moeder babbel een keer. Uh, met een brede schoolcoördinator of met een zorgleerkracht over uh, haar twijfels. En dan de vader komt op een ouderdag en dan gaat dat kind de eerste keer proeven van een hobby. En de leerkracht van dat kind gaat een keer naar buiten. En dan een heel, een heel traject vol ontmoetingen. Vol, en elke ontmoeting is een kans. Ja. Okay. Nummer 1, 2, 3, tot en met 20 op een rij. Meester Jan laat geen kans schieten om de stad in te trekken. We zitten in het hartje van Brussel. Hier zijn zoveel kansen, hier zijn zoveel dingen die je kan doen. Door vijf minuten te stappen rond de school, heb je een waaier van mogelijkheden om je lesgeven: um, zoveel boeiender te maken. Uh, Rijn, ga je ook in de rij jongen. Ja. In een TikTok-filmpje voor het jongerenkanaal van Brus buigen de leerlingen zich over het lerarentekort. De vraag is, wij lossen het lerarentekort op door grotere klassen te maken. Vind je dat geen goed idee, draai je naar hier. Vind je dat een goed idee, draai je naar hier. Je mocht ook iets leuks doen. Dus je mocht doen van... Of zoiets. Verzin maar iets. Hier in Brussel, de kinderen zijn vaak bang om voor elkaar te spreken, ah, want ze kunnen niet ze kunnen soms niet uit hun woorden komen. En toch, als ze weten van, het ah, dit is iets leuks is voor de media. Zelfs de kinderen die niet de beste sprekers zijn, willen toch per se hun stem laten horen. En, en dat vind ik fijn. Uhm, ik en mijn kamp hebben gekozen. Broer, want dan kunnen we meer leren. En ik denk dan kunnen we minder ruzie doen. Door brede school te zijn, zijn, halen zij hun wereld hier ook binnen. Vroeger ging ik lesgeven en je gaf dan naar les. En na de school ging je gewoon. Naar huis en dat was het. Maar hier ben je eigenlijk een deel van een groter geheel. De school is eigenlijk maar een deel van het groter geheel dat de, de brede school is. Vandaag heb ik mijn OVSG-toets, mijn lat-OVSG-toets, en ja, laatste dag op school. Spannend, echt spannend, maar ja. Ik hoop dat je naar huis ga. We starten voor de speeltijd met meetkunde en luisteren. Heel veel succes, je mag starten. Binnen tien jaar wil ik kinderen helpen. Kinderen en ik, dat is echt perfect. Maar voor mij zijn kinderen zo schattig klein en zo, dus daarom wil ik echt met kinderen zijn. Dat vind ik echt leuk. Goor, goor, goor, goor, goor, goor. Goor. Als Sana later groot is, wil ze worden wat ze nu doet: in de boksclub. Dit jaar ben ik begonnen vanaf voilà, september Ben ik begonnen les te geven. Voilà, ici. Pointe des pieds. Point de pied. Voilà. Voor mij nu ben ik meer lesgeven dan boksen. Zie je. Gauche, droite, rechts, Et dan rechts, Automatisch. rechts, We rechts, rechts, werken en rechts, helpen als rechts, problemen rechts, rechts, rechts, rechts, rechts, rechts, rechts, rechts, De volgende stap voor ons is nu ook die brede school volledig als identiteit van de school mee te nemen. Want dat lijkt nu zo vanzelfsprekend dat wij een brede school zijn, maar eigenlijk is dat nog altijd niet zo. Ook al staat de brede school onder druk, voor Lotte kan er altijd nog iets breder, opener. De speelplaats bijvoorbeeld. <tieden> Ik was op vakantie in Berlijn en daar zag ik dat de schooltuinen, de speeltuinen, gewoon open waren als park. En ik vond dat heerlijk om daar toen nog met mijn kleintjes hè, naartoe te kunnen gaan en gewoon eigenlijk al in die school te zitten zonder het gevoel te hebben, ik zit hier in een school, ik zit hier op iemand anders, zijn domein. En ik denk echt wel dat we dat veel meer moeten doen. Gewoon uw de deuren openen en mensen de ruimte geven. Lotte ziet het al voor zich een groene speelplaats die open is voor de buurt. We oefenen de portes nouveaux hein donc That's also part of the deal you work for us so we give back to you. Maar dromen doet ze nooit alleen. Bewoners, ouders, partners, ze zitten weer allemaal rond de tafel om de plannen mee vorm te geven. On veut faire les liens, liens on va voir si ça fait Mais il faut avoir des graines de goede graine ou uh, autre chose aussi. Connexion avec l'Afrique à travers les flats. Oh, ja. is ja, met is een als we met de kinderen buiten de stad gaan. Als ze blinders zien, insecten, voor hen is dat die verschiet ervan en eigenlijk zou het niet helpen. Ja! Dat ja. ah! nee. heb, heb je die ook gezien. Kijk! Ja, oh, je ziet die kronkelessen. Ja, maar je hoort hier allemaal. Alle papiertjes. Hey, ja, ja, ja. Ik zou geneigd zijn te zeggen: ja, in Brussel is dat nog meer nodig maar ik vind eigenlijk in Vlaanderen ook. Okay, ik vind het heel jammer om langs de school van mijn kinderen te passeren en die, die deuren al te dicht te zien, want ik ben daar alleen voor of na school en dan denk ik, jullie hebben zo'n mooie infrastructuur. Zou het zou toch fijn zijn om die ook open te stellen voor andere organisaties. Hè? De school is is zoveel meer dan die paar uur dat die kinderen op school zijn. En dat wil niet zeggen dat wij er altijd moeten zijn. Maar dat vraagt wel vertrouwen en dat vraagt vooral dat het kunnen loslaten en vertrouwen hebben dat de anderen evenveel um, zorg zullen dragen voor uw gebouw of voor uw school, zoals je zelf zou doen. Ook hier moet straks worden losgelaten. Voor deze leerlingen zit de lagere school er bijna op. Stress, stress, stress. Je rust niet hier. Wij zijn hier te Ah, stress is, is mijn Yo yo yo. Welkom ouders, welkom broers, zussen op de proclamatie van de zesde jaar. Straks krijgen jullie als alles goed gaat, tenminste, jullie diploma. Ja, is goed, goed. En we beginnen met maïssa. Kinderen zien ontwikkelen, zien ontplooien, ja, dat, dat, daar groei ik van. Kleurdoos is soms ook wel voor mij een weerspiegeling, hoe dat ik zou willen dat de wereld soms in elkaar zit. Openstaan voor elkaar, elkaar tijd geven, elkaar kansen geven. Wij gaan jou erg missen. En ik wens jou superveel succes in jouw nieuwe school. En last but not least, om Sana International. Sana, waarom zeg ik mijn schaam? nu? Wat heb jij gedaan de laatste dagen bij mij? Weet je het nog? Nee? Jeuf, gaan jullie bellen? Jeuf, oh, ja. gaan jullie bellen? Jeuf, mag ik wel naar huis? Jeuf, gaan jullie bellen? Oeh. Jij bent volledig klaar voor het middelbaar, dus ik wens je heel veel succes. <applaus> voor mij is het quelque chose. Hein. On se dit, c'est tout. Il y a une époque, une étape de, notre, de vie qui, qui s'arrête en qui passe à autre chose. Nog... 3, 2, 1, <applaus> Ik dacht dat je zou kunnen Ze had gewoon confiance in haar. Ik dacht dat ze zou kunnen Félicitations, merci. Wat ik in de jaren geleerd heb, is dat elke brede school op zich uniek is. Doe, het proberen. Gebruik wat er allemaal rondom jou aanwezig is.